Ben ik jarig, Joepie! Hallo allemaal, ik ben Nalia. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn filmpje. Vandaag ga ik zomer versus winter doen. Want wat is er nou eigenlijk leuker? Winter. en vast een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Vakanties. In de winter heb je kerstvakantie en voorjaarsvakantie. Dat is samen drie weken. Te weinig. In de zomer hebben we zes weken schoolvakantie. Wow. Het weer. In de winter is het meestal heel. In de zomer is het meestal heel lekker weer. Ah, lekker zonnetje. Feestdagen. In de winter heb je Sinterklaas, kerst en nieuwjaar. Dan mag je twee keer cadeautjes openmaken en één keer vuurwerk afsteken. In de zomervakantie ben ik jarig. Joepie! Maar er zijn verder geen andere feestdagen. In de winter heb ik altijd een dikke jas, handschoenen, sjaal en muts. Elke dag hetzelfde. In de zomer heeft bijna iedereen leuke kleurtjes aan zonder een hele dikke jas eroverheen. Buiten spelen. In de winter kan je heel leuk in de sneeuw spelen. Maar het sneeuwt niet echt altijd. Het is altijd koud en regenachtig. Dan kan ik niet buiten spelen. In de zomer kan je lekker lang buiten spelen. Voetballen, skiëren, touwtjes springen, fietsen, wat je maar wilt. Want het is lekker weer en het wordt niet snel donker. De winter heeft maar één duimpje omhoog gehad. En de zomer vier duimpjes omhoog gehad. De zomer heeft gewonnen. Welk seizoen vind jij het allerleukst? Laat het onder weten in de reacties. En vond je mijn filmpje leuk? Geef dan een zomerduimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En druk vooral op het belletje naast de abonneer. Nog, dan is er geen één versus video meer. Tot de volgende keer. Wil je nog veel meer leuke video's van mij zien? Dan moet je hier klikken. En je moet nu abonneren door hieronder te klikken. Doei!